It's today, 1 januari. Oh, ik ben moe. Ik heb tot uh, 12 uur smiddags uitgeslapen. daarna hebben we een nieuwjaarsduin gedaan. Ik en Rick. En nu zijn we op stal. Nou ja, we. ik ben op stal. Samen met Blondie. Samen met de blonde Pony. Het was wel koud in de zee, maar eruit was wel lekker eigenlijk. Vandaag ga ik Ivy rijden en blondie realiseren denk ik. Even kijken wanneer ik Blondie op het bord kan zetten. En hoe het met Ivy is omdat die nog leeft. Dus ben je er klaar voor? Rij ja, ik niet in ieder geval. Wat is dit? Sluibart. Ik hou wat met jullie delen. Ik wil de vlogcamera terug. Want ik voel me met mijn telefoon vind ik wel cool. Maar dan kan ik niet mijn telefoon laten zien als ik aan het filmen ben. En met de GoPro voel ik me een soort amateur. Kijk, niet dat dat betekent dat ik een amateur ben. Misschien wel. Eigenlijk ah, wel. Ik hou deze mededeling even met jullie delen. Blondie aan het amuseeren. Nou, net als Blondie het heel wild aan het doen. Ja, nou, dat was ze. Uh, ze is haar ijs kwijt. Ik heb hem wel weer gevonden. Maar uh, ik vind het een beetje naar... Ik vind, ah, weet je. Ik vind hoe paarden bewegen altijd zo cool. Ja, ik weet niet. Ik kan er echt van genieten om hier naar te kijken. Als het zo groot en machtig. Oeh. Dat gaat fout. Ik weet het, vind ik cool woe, woe, woe, Om naar te kijken. Zijn... Oei zo makkelijk. Zo. Oh, mijn hoofd. Uh, mijn ogen zijn nog steeds in de stoken. Um, maar ik heb wel mascara opgedaan. Shhh. Ik heb ook mijn nagels gelakt, alleen het is rood en dat vind ik best heftig. Want normaal ik doe ik met gel lak, maar dat ging deze keer. Oh, mijn hoofd is echt. Nee, ik ik moet niet. Nee, ik moet niet weten normaal met gel lak, maar dat ging nu niet. Als het blondie. Het is 7 uur s ochtends. Goedemorgen. Daar gaan we. Heen stoe. Ik heb gisteren de paarden helemaal gewassen. Dus we gaan even kijken. Normaal, helemaal. helemaal uh... Pintjes. Of ze zichzelf schoon hebben gehouden. Volgens mij wel. Oké, okay, top. We gaan naar Ivy toe. Want oh, het is toch lekker rustig op stad. Oké, okay, ik heb Ivy meegenomen. Want ik kon niet zien of ze vies of schoon was. Oh, eh, volgens mij is het schoon. Ik weet niet. Oh, die zien helemaal niks. Kijk, daar ben ik weer. Oei. Kom. ligt je deken. Als jouw deken is. Oeps. Kijk dan. Kijk dan. Wat vies. Stout. We gaan even de wisseltruc laten zien. Uh, nou, niet de wisseltruc. Hoe ik uitlaat. Want ik heb nu heel systeem. Ik heb ze allebei losgemaakt. En dan loop, loop gezellig mee naar oeh, achteren. <coughs> Dat ging heel soepel. Als je vraagt, Tessa, wat heb je in je zak? Ik heb een hoefijzer in mijn zak. Leuk dat je het vraagt. Uh, <laughs> misschien ook niet, wacht joh. Dan heb ik het aan mezelf gevraagd. Dan hebben de paarden heel veel gepoept, uh, uiteraard, want zijn paarden. Blondie wacht. Maak ik eerst Ivy los. Ik weet niet of Ivy er ook zelf uitkomt, daar gaan we nu achter komen. Ivy, kom maar. <laughs> Ik heb mijn paarden te goed opgevoed. Ja, leuk hè. Hop, lopen. Kijk, en dan gaan we naar de volgende. Ho! Kom maar! <tie> <laughs> eh, ik ga ze stal. We staan naast elkaar. Doe rustig. Moet even wat plat even. Privacy. Nou, Roesmet kwam naar me toe lopen en die zegt: ben jij even wat ijs? Ik zeg ja, zegt, nou ja. zeg, ja, pak je voelen maar, loop maar mee. En dan uh, nou, ijs zit weer onder. Maar... Ze, ze heeft nu ook rosé, Gold. Uh, nageltjes. Nou, ja, je ziet het nu niet, omdat hij er zwart spul overheen heeft gedaan, maar. Wacht, misschien zie je het hier ja, de wel. Onderkant. Oh my god. Oh, wacht, ik moet hier even een foto van maken hoor. Oh my god. Ik heb inmiddels, doordat uh, dat Ivy hier in Schiedam stond, inschattingen. Dat ik hem zo dusdanig dichtbij kan zetten. Dat je dan precies zo alles erin kan gooien. Ja, nou dan doen we dit dadelijk en dan gaan we er dan nu daarheen. Nou, hij zei dat het er hartstikke goed uitzag op halsgebied, maar Amber zei ook al tegen mij: van nou ja, weet je, het hals gaat nu wel heel goed, maar de rug gaat nu wel slechter. Slechter Zet zich... Zet dat hij vast zit. Ik zag net ook tijdens uh, het logeren zag ik hier een hele bolle spier lopen. Oh, blondetje slaapt hou op. Blondie zat wat is dit? Nee, het is, terug, het is blondie. Nee, nee ik Blondie. Uh, ja. Nou ja, die zag hier zo'n volle spier lopen. En toen zei Erik ook: uh, Weet je, ze zet zich hier heel erg vast. Hallo, taal. Daar zien wie er weer door? Ja. Yeah. Goedemorgen, lieve Shuben. Wat is dat nou weer? Goedemorgen, lieve kinderen. Shubba ook. Is niet kind dan? Nee, dat zegt meneer Van Es altijd. Goedemorgen, lieve Shuba. Maar Ik denk dat Shubba geen kinderen betekent. Misschien uh, monsters of zo. Ik ga het opzoeken, ja? Nou, Nee, weet je wat? We gaan, je gaat maar mm -hmm. gewoon eerst vertellen, maar ik het strak opzoeken, ja? Oké. Okay. Goed, we zijn weer on tour met de boer, we zijn weer on, tour on tour met, de met, de met de boer, maar nu naar Poldijk. Maar ze hadden... Hoeveel? Ivy die uh, is, hebben ze foto's gemaakt van haar rug en van haar hals, die heb ik allemaal bekeken en ik uh, ging helemaal inspecteren, maar ik keek me dan soms echt aan van, Wa waarom kijk je zo boos? En ik van, nou, ik ben geconcentreerd, dus dat was wel grappig en uh, ze had... En wat ze nu heeft, is dat ze ook zij ontstekingen in de hals heeft. Net als Blondie. Dat waren... dezelfde plek: C6, C7. Ja, en nog een plek: C7, C1. C1. Ja, en Dus is C7, C1. Ja, dat kan niet. C7 zit laag en C1 zit hoog. Ja, maar toch is het C1, C1. Nou ja, goed. Ze heeft op vier plekken ontstekingen, die zijn nu behandeld. Dus dat is super. Voor de rest was alles goed. Dus dat is ook heel erg fijn. Dus eigenlijk is hetzelfde als blondie alleen dan wat ouder, dus dat de ontstekingen er al wat langer zitten. Ja, je hebt bijvoorbeeld hier al blondie en dan zat er een soort schuin daar, ja. Nou ja, goed. Ik laat het, ik laat het morgen wel zien in het video. Nou, dat hoeft niet. Maar goed, uh, dus dat valt eigenlijk reuze mee. Daar zijn we heel gelukkig mee. En de, het gedrag dat ze laat zien correspondeert wel met de pijnpunten die ze heeft. Dus dat is ook oh, dat heel logisch. Is. logisch. Wat zeg je? Dat betekent getossen. <laughs> yeah. Correspondeert. Ja, ik, weet, ik denk niet dat iedereen weet wat dat betekent. <laughs> Correspondentie. Corresponderen betekent dat het. Uh, nou, ja, corresponderen is eigenlijk dat je een brief stuurt naar iemand en dat die dan weer antwoord geeft. Dus uh, dat het ene lijntje bij het andere lijntje hoort. Dus dat het logisch is dat het een bij het ander hoort. Het komt overeen. Mag ook. Dus de pijnpunten komen overeen <laughs> met het gedrag dat ze vertoont. Dus dat is heel fijn. En nu is de kwestie van drie dagen pijnstillers. Zes dagen. Oh, sorry. Zes dagen pijnstillers. Likker bietakammetje en dan uh, aan de handwerker logeren, dezelfde dus als blondie, en dan over drie weken terug. Ja, best snel En wel. over twee weken naar amber. Ja. Dus, uh, nou. Love is good. Het is altijd zwaar vannacht, maar nu kan ze uh, weer slapen, denk ik. He? Ik kan ook vertellen dat ze hetzelfde middel, maar dan nieuwere nieuwer heeft gekregen. Als ze het sterk kregen, en ik helemaal hard in het niet Ja nou hoor. Um, die meneer zei dus, uh, hoe heet hij, Stefan. Ja, beste Stefan. Ja, een beetje echt een hele aardige man hoor, maar oh, hij kwam met een Hij zei dus dat spulletje. Uh, Blondie heeft uh, een milde variant gehad, dus alleen ontstekingsgremmers. Nee, maar, Blondie die heeft uh, uh, ja, de, de plantaardige variant gehad. Ja, en Ivy, dus niet de synthetische. Ja, en Ivy heeft de synthetische gehad. Um, het sterren uh, heeft hetzelfde middel als Ivy gehad, maar dan de oudere variant, waardoor de kans op hoefbevangenheid echt heel hoog is. Dus, nee, dat nou is ja, niet waardoor waar. Waardoor de kans op hoefbevangenheid aanwezig is. Pas. Nou ja, sterren zijn we aan verloren, dus ik hoor dat totale paniek. Ik hoor het start zijn, twee seconden later totale paniek. Nou, dus ik zo, ik werd helemaal rood. En inderdaad, uh, zei Mara, ik trok helemaal rood weg. Dus oké, okay, top. Trok je rood weg of ja, niet weg? rood. Ik okay. werd helemaal rood en ik kreeg het helemaal warm. Dus ik dacht, <laughs> oké. Okay. Dus ik zei zo eerst van, is dat dat het heftige spul? Of uh, Ik zeg, ja, dit is zeker wel een aanwezige kant. En toen nee, helemaal van, oké, okay, gezellig. <laughs> En toen vroeg ik meteen, ja, hoe groot is die kans op hoe vervangenheid? Want ik ben aan dit spul uh, pony kwijtgeraakt. En toen ging ik me geruststellen. Maar ik was nog steeds niet helemaal gerust. En toen waren hun allemaal weg. Toen hij: maar gehad tegen mijn gaten dat ik zeg, nou ik vind het eigenlijk best wel eng dit. Dus ja, uh, uh, uh, yeah, ik, uh, ik hoop dat alles goed gaat. Nou ja, ze hebben één geval in de zes jaar gehad. En dat kwam door een naald die niet helemaal goed schoon was. Dus, in principe aan het uh, vloeistof of aan het uh, spulletje moet het niet liggen. Ja, en ze doen daar ook acht paarden met vijf dierenartsen ja. per dag. Dus dat is echt... Heel en dan in de zes jaar dat ze bestaan is er één keer iets misgegaan. En dat was niet door een vuile naald, maar dat was gewoon doordat er een bacterie bij die inspuiting terechtgekomen is. Ja. En hoe dat dan gekomen is, dat is natuurlijk... Uh, de vraag. De vraag. Dus dat betekent dat het nog... Dat het 0,001% is zoiets. Ja, maar alsnog, ik, uh, ik hou me hard vast en ik hoop dat alles goed blijft gaan. Wat is papa allemaal aan het zeggen? Weet ik niet, maar kunnen we dit eerst afmaken en dan mag je ja. daarna naar papa kijken. Dus nou, we mogen weer terug naar uh, het Westland. Yay. En uh, een lekker trailertje, paardjes lekker op het stal, een trailertje schoonmaken. En dan als we stoppen met inhalen rechts. En dat gaat ook lekker zo. Oh, auto's. Echt vervelend is dit. Dan gaan ze me eerst rechts inhalen en dan gaan we... Nou ja, goed, whatever. Wij mogen dus terug naar de arkoeven en dan uh, paardjes op stal, trailertjes schoonmaken. En dan gaan we lekker naar huis.